De cross-channel klantreis. Nou, dat zijn al twee buzzwords in één zin en je hoort echt buzzword na buzzword na buzzword hierover. Maar volgens mij is de centrale vraag, hoe maak je een digitale klantreis die de aandacht van je klant vasthoudt en die zorgt dat de klant bij jou wil blijven? En daar gaan we het vandaag over hebben, want dit is Enrise Business Talks waar we het hebben over jouw online business. En ik heb het daar vandaag over met twee nieuwe gasten eigenlijk. En één daarvan is ook een gast. Gast, want dat is Ralf Bom. Oprichter van en stratege bij Onstuimig. Hoi. Welkom. En Bobby Bouwman. En Bobby Bouwman is bij ons Laravel Evangelist. Yes. Dat vind ik een mooie titel, maar ik snap er niks van. Evangelist betekent eigenlijk dat ik uh, alles vertel over Laravel, dat ik alles weet over Laravel. En dat iedereen probeert te converteren naar Laravel. Laravel is? Ja, Laravel is het de populairste P&P-framework op het moment. Als je nou zit te kijken en je denkt, oh jee, dit wordt heel technisch. Ik stel alle domme vragen zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar ik begin even met jou, uh, Ralf. Want ik, ik kondig je aan als strateg uh, en, en, en, en ondernemer. Maar ik heb begrepen dat je in je hart eigenlijk designer bent. Ja, absoluut. Ik, uh, ik zit niks liever dan achter het beeldscherm mooie dingen te schetsen. Maar nog meer daarachter zit natuurlijk... Ja, Uiteindelijk zit er iemand uh, mee te werken en uh, echt dingen mee te doen. En dat is pas het echte leuke ding. Maar daarvoor moet je het zoveel dieper graven dan alleen dat plaatje schetsen. Ja, En daar word ik elke ochtend super blij van. Uh. Dus als we het hebben over designen, dan hebben we het helemaal niet over visual design of over kleurtjes. Maar dan hebben we het eigenlijk over het, het inrichten van, ja dan gebruik ik het woord nog maar even, klantreis. Het inrichten van die reis die een klant maakt over alle verschillende digitale kanalen van een merk of een bedrijf. Ja, klopt. Um, je weet dat uh, die klantenreizen, dat, dat zit eronder. Maar in de praktijk wil je niks anders dan gewoon diegene achter het scherm. Gewoon dat laten doen wat je van tevoren hebt bedacht en bekokstoofd. Maar vooral ook um, op een manier waardoor ze het zelf heel erg waarderen. En dat trucje, dat noemen wij inderdaad die journey uh, designs. Maar ja, effectief is niks anders dan heel erg goed luisteren en in de gaten hebben wat, er, wat men daar zit te doen. En dat is wat we ontwerpen. Ja, wat kunnen we nog even één stapje terug doen? Want die digitale klantreis, uh, uh, het, het is een concept wat, wat wij natuurlijk gewoon, ja, waar we het dagelijks over hebben. Uh, maar kun je nog één keer uitleggen wat dat precies is en waarom het zo belangrijk is op dit moment om daarmee bezig te zijn? Nou, Het allerbelangrijkste is dat als je die, die reis goed in kaart hebt, dan, um, dan, dan weet je ook waar die momenten zijn dat die klant ...met jou een aanmerking komt en op welke plek ook. Dat kan natuurlijk uh, fysiek zijn, bijvoorbeeld in een winkel... ...maar dat kan natuurlijk ook gewoon in je zoekresultaat zijn. En overal, um, op al die plekken... ...kun je dus precies daaraan tornen waar je zin in hebt... ...om het beter te laten renderen. En het grappige van online is dat, we, uh, dat je... En wat makkelijker kunt experimenteren. Maar vooral ook dat je dankzij data veel makkelijker erin kunt groeien. En dan kan op, op je site zijn eh, bij een login flow. Of dat kan bij een bestelstraat zijn in je app. Het, overal eh, kun je dat toepassen. En die journey zorgt ervoor dat je grip krijgt op het hele proces. Dus ook op je succes wat je ermee krijgt. Ja, je, zegt, je zegt eigenlijk twee dingen die me triggeren. Je hebt het over succes en over renderen. Uh, wat is voor jou de definitie van succes of rendement uit een digitale klantreis? Ja, dat hangt natuurlijk van de case af. Dus op het moment dat een verzekeraar een, een polis afsluit, is een, is een ander succes dan dat iemand voor de tiende keer een, een nieuwe latte bestelt in, in het lokale koffiestandje. Uh, maar in, in grote lijnen gaat het voor, voor ons er vooral om dat we aan de klantzijde de doelstelling de, de, de halen, maar vooral aan die consumentenkant voor elkaar krijgen dat die het gewoon prettig vindt werken. En dat die het ook graag vaak gaat gebruiken. En dat trucje... Uh, dat is voor ons het lastigste, maar ook het leukste. En dus zo benoemen dat succes dus ook lekker meetbaar en, en al groeiend maken. Ja, want je, je pakt eigenlijk een, een. Je begint met een potentiële klant. Uh, en, en je wandelt die eigenlijk zoveel mogelijk uh, door die reis heen. En uiteindelijk moet die een betalende klant worden. Dat is wel een beetje waarom we hier zitten met z'n allen, toch? Ja. Uh, Kun je een, een schets geven van wat nou de, de belangrijkste kanalen zijn op dit moment, als je kijkt naar, de, naar jouw markt, jouw klanten? Ja, wat, we, wat je ziet is vooral B2C, um, is mobieltje. Ja, iedereen oh, heeft oh, al... oh, wacht, wat, B2C? Uh, de consumentenmarkt. Ja, dus, ja uh, business to consumer. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik, ik leg ze allemaal maar even uit. Jij denkt misschien nu, ja B2C, dat wist ik al lang, maar ik, ik vraag het gewoon maar even, dan hebben we alles duidelijk. Nee, ja, wat je daar ziet is het mobieltje. Dat is, uh, dat is groot en uh, we zien daar ook uh, qua statistieken dat het helemaal die kant op gaat. Hè? Vroeger ging je nog eens een nieuwe laptop kopen, maar ja, dat sla je ook over, want je wil liever zo'n nieuwe iPhone. En daarmee zit alles letterlijk in je broekzak. Nou ja, dat, uh, dus dat zien we aan de ene kant gebeuren en in de wat meer zakelijke markt is het toch wel, wel traditioneler. Eh, daar zit je wat traditioneler. Er uh, zitten veel touchpoints op, uh, op uh, nieuwsbriefjes, gewoon mailtjes, maar ook gewoon op, uh, um, op een desktop. Want ja, daar zit je achter te werken, daar zit je de hele dag achter teams als je een beetje pech hebt. <laughs> het lijkt of je met mij uh, meekijkt uh, <laughs> ja, op kantoor. Het mobieltje is eigenlijk, zeker als je het over, over de consumentenmarkt hebt, is dat een beetje de kern. En daar hebben we natuurlijk die hele golf over ons heen gehad van responsive design uh, een, een tijdje terug. Uh, en er was de, eigenlijk het motto was daar van, uh, dan, dan heb je in één keer alles. Dan heb je die desktop, dan heb je die tablet, dan heb je de telefoon en dan heb je eigenlijk geen verschillende kanalen meer nodig. Vroeger was het inderdaad zo, maar dat kwam ook in de tijd dat je CMS het kloppend hart was van, uh, van je website en die kon maar één ding heel goed doen. En daardoor werd een soort van chameleon die dan op je mobieltje door je scherm heen werd geperst. En um, het voordeel nu is dat je dus ziet, dat het cross-channel is geworden, hè, dus dat, dat je veel makkelijker kunt switchen tussen devices en dat je eh, dus op het ene apparaat begint, op de ander maak je het af. Um, nou ja, dat is, maakt het voor ons veel leuker, want je weet dat hoe mensen meteen binnenkomen is op die manier uh, die ze en vertrouwd zijn en gewend, vanuit, die, uh, vanuit web of app of uh, wat dan ook. En uh, daar kun je precies dat laten doen waar je, wat je van tevoren hebt bedacht, want je, de context is veel makkelijker. Dus ja, die kanalen uh, die je vraagt, ja, je hebt natuurlijk web, je hebt app, maar je hebt natuurlijk ook push uh, dingen, dus uh, notificaties uh, ligt voor de hand, maar ook natuurlijk mail um, ja, en natuurlijk ook fysiek. Hè. Je ziet dat veel sterker naar de echte wereld uh, uh, worden doorgetrokken of je nu gaat in, inchecken bij het ziekenhuis als je op het moment dat je binnenkomt of dat je uh, bij een betaalcel uh, je bestelling aan het doen bent in een restaurant. Nou ja, die hele keten, uh, ja, dat zijn vooral de kanalen die we nu zien. Ja, is dat een trend inderdaad, dat je, dat je digitaal en fysiek eigenlijk naar elkaar toe ziet groeien? Ja, absoluut. Waarbij de, de sleutel je mobieltje is. Ja, letterlijk ook soms. Hè? Want het zijn hotels inderdaad waarbij je kamerdeur alleen open gaat als je ingelogd bent op de app. Ja. Dat is een beetje... Ja, jij zit te knikken. Dat, is dat ook jouw ervaring als, als developer, zeg maar, dat je dat steeds meer ziet? Nou, je ziet wel inderdaad steeds meer een beweging naar mobiel toe, inderdaad. En uh, je zei net heel mooi dat je CMS is dan je kloppende hart van je applicatie. En wij noemen dat in de techwereld, noemen we dat een monoliet. Dus dat is het, alles zit daarin. En, um, ja, dat, is, dat heeft voordelen en nadelen natuurlijk. Um, maar inderdaad, we zien steeds inderdaad die verschuiving naar mobiel toe. En nou, we zijn ook steeds meer met mobiele apps bezig om dat te ontwikkelen. Um, als je een website inderdaad oplevert, dan is het altijd responsive. Dat, dat zit er standaard in. Um, maar je ziet ook wel vaak dat een klant eerst voor de standaard website gaat met een responsive design. En dan later nog de app eraan toevoegt. En dan kom je inderdaad weer terug op dat cross-channel. Oké, okay, nou we hebben het een, een aantal keer inderdaad over gehad van uh, welke welke kanalen er zijn, en, en je moet een beetje met die doelgroep meebewegen, Maar dan moet je wel eerst weten wat die mensen eigenlijk willen. Het, hoe kom je er als designer, hoe, hoe krijg je daar je vinger achter, wat, wat zo'n doelgroep eigenlijk wil? Ja, het begint op de, de marketing manier met persona's. He, dus uh, met z'n allen even nadenken, post-its plakken, op welke manier dan ook. Gewoon boerenverstand, daar beginnen we mee. Maar het, het leuke is op het moment, hè, dus online kun je zo snel en zo makkelijk uh, dingen proberen, is dat van die persona's kom je heel snel in een soort van profielen terecht. En niet negatieve profielen, want uh, dat, dat hangt natuurlijk aan uh, de, de socials uh, vast. Maar juist uh, uh, uh, gewoon het, het voor verschillende doelgroepen zo goed mogelijk laten werken. Ja, en, en dan wordt het uh, leuk, want dan kun je met die doelgroepen ook meer gaan spelen. Hè, dus voor de ene groep doen we dit, voor de andere groep doen we dat. En... Uh, op die manier uh, verfijnen we dat. Dus het is eigenlijk een combinatie van dat, dat, je eigen, dat, uh, dat experts die bedenken wat... Hè, vanuit business, vanuit uh, techniek, vanuit welke hoek dan ook. Die, daarmee haal je dus inzichten op in de praktijk. Hè. Dus uh, je, je betrekt uh, in co-creatie betrek je gewoon die doelgroep, et cetera. En als laatste laat je data dat verifiëren dus en, en vooral verbeteren. Hè. Dus uh, uiteindelijk is de ruwe diamant... en de data die maakt het steeds beter en beter. Ja, nou zei je weer een buzzword. Je zei namelijk co-creatie. Kun je daar dat even iets verder uitpakken voor ons? Wat, ja, natuurlijk nee, co co Ja, co-creatie is niks anders uh, in, in, in, dit, uh, in dit geval dan samen met, je, met die doelgroep. Dus gewoon 20 uh, man eruit pakken en die gewoon uh, mee, mee laten ontwerpen en mee laten denken. Voor okay. en, en dat doen jullie ook in het kader van, van uh, development-projecten of, uh, of, of adviestrajecten waar je gewoon. Ja, Inderdaad absoluut. met twintig man in een hok gaat zitten en, en dingen bedenkt. Ja, absoluut. We ja. merken het ook in de samenwerking die we hebben. Dus uh, dat, ja, we bedenken samen een ideetje. Dat, uh, dat toetsen we dus heel vroeg. En het voordeel is dat we uh, heel nauw kunnen samenwerken. Het is zelfs zo dat we soms wel uh, de dezelfde codebase kunnen hebben. Hè? Dus uh, wij, wij zorgen voor designs die meteen uh, naar de, uh, in de app of de web dan ook terecht kunnen komen. Ja, dat is de, de codebase betekent dat wat jij maakt, dat hij daar meteen mee verder kan. Eigenlijk. Precies. Ja. Nou ja, en zo is het leuke is dus dat je dus in vrij korte tijd van ideetje gewoon live kunt uh, gaan, gaan testen, zonder dat je hele ingewikkelde processen daarop los moet laten. En uh, dus dat is die stap die die we daarin zetten. Ja, want je zei het al, hè, de samenwerking uh, onstuimig en hoe ziet die eruit en, en hoe vullen jullie elkaar aan? Ja, hoe die eruit ziet is eigenlijk heel simpel. Wat, uh, wat Enrise doet, doen wij niet en andersom. Dus daarom zijn we ook uh, okay. het liefst los van elkaar. <laughs> um, uh, op het moment dat het gaat aan de koffietafel. Want volgens mij begrijpen we helemaal niks van elkaars gesprekken aan de ene okay. kant. Maar op het moment dat we het hebben over projecten, um, ja, dan kunnen we meteen de diepte in. Uh, wij dus vanuit die eindgebruiker en vanuit die business om, uh, om het letterlijk het beste plaatje uh, te schetsen. En dat vroeg te toetsen. En, um, en Enrise om dat ook echt waar te maken in de techniek. Is die samenwerking voor jou ook uh, leuk dan? Ja, nee, zeker. Ja, nee. Wij zijn natuurlijk een hele technische partij en um, wij hebben gewoon die, die marketing skills en die design skills nodig om ja, onze techniek te, excel te laten excelleren. Um, en wij denken natuurlijk wel in mee, dus wij kunnen, wij kunnen eigenlijk alles bouwen, maar alles kost tijd en geld. En wat je dus wil voorkomen is dat je uh, dingen te ingewikkeld maakt. Dus de dingen die zij soms uh, verzinnen, die zijn misschien te ingewikkeld om te bouwen, om een bepaalde deadline te kunnen halen. En daar denken wij dan in mee. En op die manier kunnen we gezamenlijk tot een compromis komen... of tot misschien wel een betere oplossing... Dan initieel bedacht uh, en dan toch een, het beste product opleveren. Ja, gebeurt dat andersom ook? Dat je dat je hun even bij de les moet houden, de technieten? Ja, absoluut. Want uh, ja, we merken vaak dat uh, onze oplossingen dan weer te ingewikkeld zijn. en dat, uh, Of dat, het, uh, dat iemand er geen zin in heeft, dat gebeurt ook wel eens. <lacht> nou ja, op die momenten gaan we graag die discussie aan. <lacht> um, en daar, daar genieten wij ook van. want. Uh, uh, we merken dat, dat soms, wij zijn alleen bezig met het topje van de ijsberg, dus we hoeven ons niet echt te bemoeien met alles wat daaronder gebeurt, aan de ene kant. Aan de andere kant willen we ons wel kwaad maken om juist die gebruikservaring gewoon ideaal te maken. Want dat ja. is belangrijk in elk touchpoint in die, in die journey. Ja, zorg dat het steeds lekker en soepel en goed werkt. Ja, dan zit jij dus met uh, veel eisende klanten, doelgroepen, meerdere doelgroepen ook, met verschillende eisen. Je zit zo te horen ook met redelijk veel huizende designers ja, ja, die het beste willen voor die voor die klanten voor die doelgroepen. Uh, nou ja, hoe manage je dat? Want het zijn het zijn verschillende kanalen. Dus je moet de website, uh, soms uh, locatie dingen, dus fysieke dingen, een, een app. Hoe manage je dat zonder gillend gek te worden? Ja, dat is natuurlijk altijd erg lastig. Ja, we proberen dat natuurlijk gewoon ja, op te splitsen en te kijken wat het beste is voor de klant. Dus we willen. Ja, wij noemen dat een MVP, een minimal Viable Product. En ze willen zo snel mogelijk de core functionaliteit van de klant uh, opleveren ja. eigenlijk. Dus je wil ja, dus eigenlijk hun core business moet staan, zeg maar. Ik pak die even weer vast. Het MVP is het Minimum Viable Product. En dat, dat is eigenlijk het eerste product wat live in productie kan. Dus waar echte klanten echte business mee kunnen gaan doen. Ja, ja. ja. stel dat je bijvoorbeeld hebt een reserveringssysteem met een betaalstraat eraan gekoppeld. Dan wil je dat als eerste live hebben. En dan gaan we daarna stapje voor stapje de boel verbeteren en uitbreiden. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen we beginnen eerst met alleen een website of we beginnen eerst alleen met een app. En je voegt later de website toe of later de app toe. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen we gaan later nog de login flow gaan we verbeteren en uitbreiden. Op basis van uh, de data die we hebben verzameld. Uh, maar ook op basis van onderzoek, van marketingonderzoek. Maar je moet dan dus wel die eerste website of die eerste app zo bouwen dat je ook makkelijk... Verder kan bouwen. Want ja. ik hoorde jou ja net het woord monoliet zeggen en je dacht: ik kom ermee weg met, met een technische term. Maar dat is niet zo. Nee, ja, nee, nee, nee. Nee. Je moet even uitleggen wat een monoliet is en, en vooral waarom je er zo vies bij kijkt bij het woord monoliet. Nou, helemaal niet. Wij houden juist van monolieten. Um, oh, oké. Okay. Dus nee, ja, monoliet is eigenlijk gewoon uh, um, een hele grote applicatie waar alles in zit. Dus um, misschien ken je de term. Uh, Microservice wel, dus dat is het tegenovergestelde van een Monolith. Dus dan splits je elke, elke stukje functionaliteit split je op in een aparte service. Uh, en met een Monolith zit alles bij elkaar in. Um, en we bouwen graag Monolith first. En dat betekent dat we dus het liefst alles heel groot bouwen. Want we kunnen later makkelijk dingen eruit halen. En het is veel moeilijker om losse kleine stukjes te bouwen. Dus als we één grote applicatie hebben, dan hebben we alle data op één plek. En dan kunnen we ook vanaf daar makkelijker een extra kanaal toevoegen. Dus bijvoorbeeld als je een goede website hebt met een goed uh, CMS-systeem erachter is een goede admin paneel. Dan kan je makkelijk een website eraan koppelen. Maar we kunnen ook makkelijk een app eraan koppelen. Of een desnoods een machine waar je je tennisracket uit kan huren of uh, je blikje cola uit kan halen. Dat kan dan allemaal, want je hebt de techniek al staan. Dus ja. je kunt daar makkelijk op aansluiten. Dus je, je bouwt zeg maar, die eerste website of die eerste app met een soort uh, uh, content management systeem erachter wat je ook op andere manieren kan benaderen dan alleen maar vanuit die website of die app. Ja precies, ja. Ja, je bouwt eigenlijk, ja, een we noemen dat een API dan. Dus een, een, ik wist dat je API ja, ging zitten. Ja, <laughs> ja, ja, ik wist dat die vraag ging komen. Application Programming Interface. Ja, ja, ja. Dat is het heel simpel. Het is natuurlijk gewoon de URL waar we tegenaan praten en ja. er komt data terug. Dat is gewoon hoe internetapplicaties met elkaar precies. praten. Mogen we het ja. zo plat slaan? Ja, inderdaad. Dat maar ja, voor, ons, voor ons is zo nee, inderdaad dat op die manier openstellen is, is echt een speeltuin. Hè. Want zij, zij, hè, we hebben, je had allerlei kanalen, dus allerlei wegen waar je toe kunt gaan, Zij die rotonde die staat er. He, dus, wij, dus wat wij er ook op aansluiten, of er nu een mailflow is, of marketing automation, ja. of een push notificatie... ...nou ja, wij kunnen dus grabbelen uit die, uh, uit die, uit die bak om, om dat voor elkaar te krijgen ja. waar wij ook potentie zien. En dat is het, le het leukste eraan. dan kunnen we weer gaan innoveren. He, want inderdaad, die basis heb je nodig om het voor elkaar te zetten. In één keer staat die rotonde en dan kunnen we dus alle autootjes erop loslaten die maar willen. En er, erna kunnen we, het, kunnen we echt stappen gaan maken. Ja. Want je had het inderdaad over core. Nou ja, dat merken we dus ook in core flows. He, dus uh, inloggen, nou ja, dat, dat moet perfect werken. Maar ja, dat moet niet uh, in de weg staan wat er met de rest gebeurt. Nou ja, ja, precies. He, dus zo kunnen we dat langzaam laten groeien. En vooral ook uh, heel specialistisch laten groeien. En, en uh, ja, dat is voor ons weer interessant. Want ja, een bestelflow op de houtje-toutje manier is uh, zoals je hem gewend bent. Winkelwagen, je gegevens, betalen en, uh, en klaar. Maar ja, uh, het wordt pas leuk op het moment dat je ervoor zorgt dat je dus ook uh, makkelijk herhaal uh, aankopen kunt doen. Dat hij al weet hoe je gaat betalen. Dat je al weet uh, uh, waar, waar die naartoe moet. Dus de techniek uh, zorgt ervoor dat jij al die data hebt als designer. Je weet, je weet ook wat je hebt. Uh, jullie communiceren daarover. Is, is hoe leggen jullie dat vast? Hoe zit die communicatie in elkaar? Of zitten jullie gewoon wekelijks met elkaar in een hok? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen, die samenwerking? We hebben altijd een projectmeeting, eh, noemen we dat. Dus daarin zitten we samen en bespreken we de voortgang van het project. Um, zijn we nog op budget? Um, wat is de voortgang? Uh, gaan we de deadline halen? En daar worden ook eventueel nieuwe features besproken die we willen hebben. Ja, en later gaat dat gewoon het Scrum-proces in om dat uh, vervolgens uh, verder te ontwikkelen. Ja, nou zei je weer Scrum-proces. Ja. Dus dat ja. is uh, Scrum is, is, is een manier om agile te ontwikkelen? Dus jullie ja. werken in, in sprintjes? Of ja, nou, wij werken over het algemeen met Kanban. Dat is een andere oh, okay. variant van Scrum. Uh, maar ik denk dat het, de term Scrum bekender is bij de meeste mensen. Uh, maar met Kanban werk je eigenlijk ook een beetje zoals Scrum. Alleen dan pak je op op het moment dat je, je pakt een nieuwe ticket op op het moment dat je tijd hebt. Okay. Uh, dus dan kan je wat makkelijker ook nog uh, switchen met wat je wil oppakken en wat niet. Dus de klant kan ook nog makkelijker kiezen met oké, okay, we willen dit toch meer prioriteit geven dan het andere ticket. En dus op die ja. we makkelijker sturen eigenlijk. Dus als je het samenvat, bouwen jullie eigenlijk een hele uh, flexibele basis voor zo'n digitale klantreis. En die bouwen jullie ook op een hele flexibele manier. Ja. En ja, nou dan snap ik een beetje waarom Ralf zo blij kijkt. Ja. <laughs> Dat is voor, voor, voor jou als designer, is het gewoon een soort, soort uh, snoepwinkel idee. Ja, maar niet alleen voor mij, ook uh, aan de business kant. Want uh, um, uh, als er uh, een concurrent iets aan het lanceren is, inderdaad op, uh, in, de, in de fysieke wereld... En die heeft dus ja, paniek, wat moeten we hiermee? Ja, uh, we kunnen gewoon aanhaken op de kern. En, uh, en dankzij die kern kunnen we daar eerst even klein proberen en daarna gewoon groot laten uitrollen. Dat brengt ons denk ik ook op de, op de centrale vraag. Want ik, ik ben er eigenlijk van uitgegaan dat als je inderdaad zo'n zo uh, uh, ja, back-end, zo'n zo zo uh, datasysteem, zo'n CMS bouwt op de manier zoals je zegt, dat je iets... ...vooraf extra in moet investeren uh, dan wanneer je gewoon een, een website live zou zetten. Ja, klopt. Maar is dit dan ook uh, meteen de waarde die je daarvoor terugkrijgt? Is dit hoe je je investering terugverdient? Ja, want het is de enige manier om dat op, op een goede manier te doen. Want als, je die, als die core, die, die, die backend gewoon heel goed staat... Uh, ...dan kan je eigenlijk alles. Want dan kunnen we gewoon een externe service aansluiten die smsjes kan versturen... ...of een externe service aansluiten die x kan. Je kan eigenlijk alles dan. En als die basis er niet staat... Dan kan je eigenlijk niks. Dan bouw je op, op iets heel kleins. En iets aan toevoegen is vaak lastiger dan iets uitbreiden. En vooral um, patronen doorbreken wordt lastig. Hè, we ja. we, natuurlijk we zou de ideale wereld zijn dat we vandaag bedenken wat de klantreis zal zijn over drie jaar. Hè? Want daar ben je mee bezig op de tekentafel. Ja, vandaag bedenken wat om drie jaar, uh, over drie jaar live gaat. Ja, aan dat gaat ja. heel veel veranderen. En dat maakt het vooral um, voor um, het uh, business interessant. Oh, we merken dat uh, dat kanaal niet werkt. Oké. Okay gooien we eruit, vervangen we door iets beters. Hey, je had net over sms, Nou, wie weet hoe wij over drie jaar zitten te appen. Hey, is ja. dat ook met WhatsApp? Zitten we, heeft, uh, heeft Meta bedacht dat we iets anders moeten gebruiken? Nou ja, dan zitten we. Nou, juist die, uh, die uh, flexibiliteit, ja, dat is wat het heel krachtig maakt. en Waardoor je ook ziet dat je niet zit met verouderde systemen. Want ja, als er iets verouderd is, de zwakste schakel, oké, okay, die kan er gewoon uit. Ja, diezelfde trend hebben we ook al gezien met uh, smartwatches bijvoorbeeld. Dat, uh... Voorheen deed je alles op je um, responsive website, toen kwamen de mobiele apps, toen kwam je smartwatch. En daar kan je ook een heleboel dingen tegenwoordig ja. op doen. Dus dat is ook weer een extra kanaal die toegevoegd is. Maar als die ja. core backend gewoon staat, kan je er makkelijk een, een, zo'n smartwatch aan toevoegen. Dat is dan maar een kleine stap eigenlijk. Ter afsluiting eigenlijk nog deze vraag die mij bezighoudt. Uh, want we, we zijn dus heel flexibel. We kunnen heel flexibel uh, schakelen, kanalen toevoegen, uh, systemen ertussen uithalen. Maar hoe weten we nou eigenlijk wat die klant wil? Welke, welke data... En dat vraag ik dan eerst even van jou. Welke data verzamel jij als designer om erachter te komen wat werkt en wat niet? Nou ja, even los dat we in theorie zouden kunnen meekijken, maar wat, wat je vooral aan het doen bent is dat je... Er zijn regels voor, geloof ik. Hè? Ja, ja, ja. Maar binnen die regels kun je, kun je veel doen en ook wat okay. er mag. Maar het belangrijkste is vooral uh, vooraf nadenken, oké, okay, waar wil ik op sturen? Die klantreis heeft bepaalde momenten erin zitten en die momenten, daar heb je verwachtingen bij. Nou, die verwachtingen ga je het liefst halen, maar nog liever overtreffen. En daar kun je een heel meetplan opmaken en dat meetplan maak je een dashboard van. En van dat dashboard, dat hangt vaak aan op de manier zoals het scherm achter jou hangt, op kamers. En dat is vooral waar we op inzetten. Kijken of we onze verwachtingen kunnen waarmaken het liefst overtreffen. En hoe je die data inregelt is een kwestie van de juiste tellertjes, metertjes toepassen op een manier die mag. En uh, gelukkig mag er nog steeds veel en is het ook niet zo dat we, um, uh, dat we er op dit moment robots achter aan zetten zijn die dat uh, ook nog aan het beïnvloeden zijn. Dus de stap van, uh, van waar we nu staan naar Booking.com uh, is nog <laughs> heel ver weg. We hebben natuurlijk een heleboel data. Als iemand iets bestelt, dan die data heb je. En je kan ook zien hoe vaak een product besteld wordt of hoe langer het duurt dat iemand afgerekend heeft. Ja, en, en via welk kanaal? En dat via gebruik. welk kanaal. Ja. Dus al die data kunnen we verzamelen. Als we zien dat iemand op een desktop vier minuten langer bezig is met afrekenen op een telefoon... misschien moeten we die flow dan verbeteren. En dat soort data kan je allemaal heel makkelijk verzamelen. En dat is het ook makkelijk als je alles in één zo'n monoliet hebt zitten. Dan heb je al die data gewoon centraal. En dan kan je dat soort statistieken er heel makkelijk uithalen. Dus hoe zorg je dat je klant bij je blijft? Hoe, hoe, hoe zorg je dat je die aandacht vasthoudt? Nou, het antwoord is, dat weet je dus eigenlijk niet precies. Dus begin je klein en zorg je dat je flexibel kunt groeien... Dit was Enrise Business Talks. Ik zie je bij de volgende.